De vijf videotrends van 2018. Ten eerste, sinds de komst van native Video op LinkedIn, zie ik hele leuke, laagdrempelige kennisvideootjes van professionals voorbijkomen. Zoals Liana die video's maakt over de binnenvaart. Thierry die kennis deelt over cryptocurrency. En Ellen die vlogt over recruitment. Al deze video's met veel interactie en in precies de juiste doelgroep. Vloggende medewerkers zien we natuurlijk niet alleen op LinkedIn, maar ook op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. En dat zal dit jaar alleen nog maar groeien. Laat bijvoorbeeld, net als boswachter Tim, tot leven komen wat je doet. En wees op een persoonlijke manier betrokken bij je doelgroep, zoals politievlogger Tess. En trend 3 is live video. Wist je dat 80% van de consumenten liever kijkt naar een branded video dan dat ze erover lezen? En met Facebook Live heb je zes keer meer interactie dan met een reguliere video. Ook op Instagram groeit livestreamen, je kunt bijvoorbeeld heel makkelijk live vragen beantwoorden zoals Charlotte's Law hier doet. Speaking of Insta, Stories is het afgelopen jaar geëxplodeerd in gebruikers, zelfs Snapchat nu voorbij. En ook hier zie ik veel groei in simpele 10-seconden video's. Behind the scenes, met de smartphone. Simpel, maar persoonlijke, verticale video's. En dat brengt me bij onze laatste trend, videoformaat. Alle social media platformen lijken zich aan te passen aan hoe de consument video's maakt. Horizontaal, verticaal, vierkant. YouTube bijvoorbeeld gaat al deze formaten ondersteunen. En dat betekent geen zwarte balken aan de zijkant van je video meer. Ik denk zelf dat vierkante video is waar het uiteindelijk heen zal gaan. Check mijn video daarover en meer video tips en tricks op fw.nu.